Dag Chris, het is alweer een tijd geleden dat we nog eens een balans hebben opgemaakt van de internationale financiële markten. En als we dan kijken wat er vandaag speelt voor beursgenoteerde productiebedrijven, dan kunnen we niet om de stijgende grondstoffenprijzen heen. Hè? Chris Kippers, analist bij de Groof Peterkam. Welke sectoren worden getroffen door die stijgende grondstoffenprijzen? Ja, als we kijken naar de economie in zijn al geheel natuurlijk, wat er is gebeurd door COVID, heb je eigenlijk op een gegeven moment een hele disruptie gehad van de hele economie. Alles werd stilgelegd. Nadien is er heel veel, zijn er heel veel steunmaatregelen gekomen die de vraag weer hebben doen aantrekken. Dus eigenlijk kan je bijna geen enkele sector gaan uitsluiten. Iedereen wordt erdoor getroffen. Er zijn havens die geïmpacteerd zijn, logistieke ketens. En natuurlijk ook, ja, je kan maar x procent produceren op een bepaald moment. Dus ja, het wordt eigenlijk over cross the board getroffen, zou ik zo zeggen. We spreken over stijgende grondstoffenprijzen, over tekorten aan materialen ook. Ik hoor jou heel duidelijk zeggen, er is een band met de coronapandemie, maar ik neem aan dat ook de heroplevende economie ervoor iets tussen zit. Ja, het is een combinatie van veel factoren. Enerzijds, de economie is stilgelegd, waardoor inderdaad de voorraden zijn volledig opgebruikt, Cash was king in die periode, dan zijn er steunmaatregelen gekomen waardoor inderdaad de economie zeer snel terug aantrok, wat vandaag dus ook het gevolg is. En als we dan nog eens kijken eigenlijk naar de voorraden, willen we eigenlijk een grotere voorraad hebben vandaag om minder afhankelijk te zijn van de lange aanvoerlijnen. En die bijkomende vraag zorgt natuurlijk inderdaad voor een beetje disruptie in de logistieke keten, maar ook in de tekorten aan grondstoffen. Voor productiebedrijven kan dat belangrijke problemen met zich meebrengen. Hoe reageren industriële spelers daar eigenlijk op? Ja, als we kijken bijvoorbeeld dichtbij huis, kan je kijken naar een Recticel, maar ook naar een De Koning bijvoorbeeld. Het zijn toch wel bedrijven die vandaag zeker de vraag is er, dus pricing power is er zeker. De klant is zijn huis aan het renoveren, dus wil toch die laatste loodjes ook zeker goed leggen. Dus daar is geen probleem bij. Het hangt er een beetje van af van de situatie. Als we kijken naar De Koning specifiek bijvoorbeeld, dan zie je dat ze eigenlijk in Turkije gewend zijn om prijsverhogingen te hebben. Dus zodra die PVC-prijzen, die echt wel door het dak aan het gaan zijn, omhoog gaan, worden de prijzen daar aangepast. Verenigde Staten bijvoorbeeld heb je concreet een contract die PVC-prijs ook omvat. Dus zodra die PVC-prijs naar boven of naar beneden gaat, wordt die aangepast. Europa hebben ze dit niet, maar hier is er inderdaad vandaag wel de tendens om de prijzen direct door te rekenen. En ten tweede mogen we ook niet vergeten, de kuning is ook bezig met verticaal te gaan. Dus ze zorgen eigenlijk voor hun eigen recyclage, wat naar de toekomst hen toch wel moet beschermen tegen die prijsstijgingen. Een andere sector Chris, waar er een belangrijke impact is, dat is alles wat met chips te maken heeft. We hebben al gezien dat er autofabrieken zijn die stilgevallen zijn bij gebrek aan chips. Wat betekent dat nu voor de semiconductorensector? Ja, je moet inderdaad de semiconductorsector natuurlijk opsplitsen tussen de hoge technologische chips die je gebruikt in, in de iPhones en, en telecom en noem maar op. Anderzijds, als we kijken naar bijvoorbeeld dichter bij huis, de Melexissen van de wereld, Xfabs. zij maken natuurlijk minder complexe chips die vandaag nog voldoende productie beschikbaar hebben, maar ook daar natuurlijk zit je toch met een bepaalde keten die onder stress staat en het kan inderdaad wel zorgen voor disrupties. Nu, specifiek als we kijken naar Melexis, wat hebben zij als voordeel? Ze hebben natuurlijk lange termijn contracten omdat die chips dikwijls gekoppeld zijn aan een bepaalde wagen. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat je weet op voorhand, ik heb zoveel chips van dat type nodig gedurende zoveel jaren, dus de planning daar loopt wel door. Dat is nog niet te min, prijzen zijn ook daar aan het stijgen en die worden natuurlijk ook door heel de keten doorgerekend uiteraard. Los van de stijging van de grondstoffenprijzen is er ook een ander fenomeen wat heel erg speelt op dit moment. En dat is de stijging van vooral de prijs van containertransport. Wat betekent dat voor de logistieke sector? Ja, er is een enorme disruptie geweest inderdaad. De havens hebben stilgelegen. Uh, er zijn jaren geweest van zeer slechte prijzen, maar als gevolg dat eigenlijk het, het aanbod van zulke schepen zeer beperkt was. Nu zit je, zoals we daar straks zeiden, met die voorraadtekorten die moeten aangevuld worden, gecombineerd met een economie die zeer sterk heropleeft. Ja, en eigenlijk is de bottleneck, zoals we al gezien hebben, natuurlijk met de Evergreen die het Suezkanaal blokkeerde, het had een enorm rimpeleffect op heel die keten. En vandaag zien we inderdaad containerprijzen die de pan uitswingen, waardoor het eigenlijk wel een impact heeft op het product. Het is misschien indirect niet al te groot voor het eindproduct, als het zeker een, een duur eindproduct is. Maar voor de simpele goederen heeft het natuurlijk een zeer zware impact. En dat zien we ook bij een speler zoals een Maersk. Natuurlijk Logischerwijs zijn er daar positieve prijseffecten voor hen van toepassing, want de vraag is er toch. Als we natuurlijk een beetje breder gaan kijken, en je gaat kijken naar het olietransport, bijvoorbeeld een Euronaf, wat ook in Brussel genoteerd is, een heel andere situatie. Daar is een overcapaciteit, een overaanbod aan boten. De olieverbruik zit vandaag nog altijd niet op het pre-COVID-niveau. Deels omdat bijvoorbeeld Azië nog altijd niet door disrupties nog altijd niet op hetzelfde niveau zit dan voorheen. Daar zitten we eigenlijk aan ja, nauwelijks break-even-tarieven. Dus je moet toch wel goed kijken naar de deelmarkten uh, om je oordeel daarover te vellen. Chris Kippers, bedankt. Het zijn fenomenen die we ongetwijfeld de volgende maanden nog gaan bespreken. Ik denk het wel.